Hallo, wij zijn Finding A Better Way To Live. Dit is Hilde. En dit is Oscar. Samen zijn we nu op fietsavontuur. Er komt weer zo'n vieze auto aan. Wij zijn tenminste heel sustainable aan het reizen op de fiets. Oscar, wat is Finding A Better Way To Live als jij het in twee zinnen mag zeggen? Finding A Better Way To Live is een zoektocht naar een betere manier van leven. Beter zorgen voor de natuur, beter zorgen voor onszelf en beter zorgen voor andere mensen. Dat kunnen we ook met is, de rug doen. Wat, wat is Finding a better way to live? Wat <laughs> Finding a better way to live is, dat is spelen met de natuur en andere ja. mensen. Ja, en dat doen. iedereen blij wordt daarvan. Ja. En het proces van die zoektocht, vastleggen met video's en misschien wel blogs maken. En dat delen met jullie allemaal. Oh, hij stond niet aan. Wat ik eigenlijk graag zou willen is zowel een duurzamer leven, als ook gewoon een hele mooie en leuke plek creëren met anderen. Moi. Maar ook dat als het zo'n magische plek wordt, dan komen mensen daar, die gaan daar ook geïnspireerd weg. Hilde doet nu een hele vette acro-yoga Jullie zien het niet, maar het is wel zo. Ik heb zin in chocola. Oh, dat mag niet. Chocolaar. Ik heb zin in een paardenbloemblad met rode laver en salade. En biologische boekwijd. <lacht> Klaar! Lekker eten in het buikje stoppen! Yes, yeah, chocola! Doei! Doei.